Hoi, ik ben uh, Tini, uh, ik kom uit Brugge en ik doe mee aan het improvisatietheater Bies, omdat ze eigenlijk nog gewoon een kunnen nodig hadden en dat ze eigenlijk gewoon heel veel leuzen willen maken. En dat is waar ik ook mee doe. En ik ben Lore, ik kom uit Brugge en ik doe mee aan improvisatietheater Bies, omdat ik eigenlijk gewoon veel zin had om me te amuseren. Ik heb vroeger nog een opleiding gedaan, Cabaret, en dat impro was zo'n deeltje daarvan, Maar ik, ik vond dat gewoon altijd super leuk.